Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een zeer hoogwaardige rollator die u tevens als boodschappenwagen kunt gebruiken of zoekt u een zeer hoogwaardige boodschappenwagen die u tevens als rollator kunt gebruiken, dan is de Flex een zeer interessante keuze. Allereerst als rollator. De Flex heeft een zeer royaal, sterk, maar licht aluminium frame. Kan Gebruikers dragen tot 125 kilo. Voorzien van royale wielen, zodat hij ook op wat oneffen terrein zeer goed uit de voeten kan. Voorzien van zeer zachte rubberen handvaten, dus prettig en comfortabel voor uw handen als u wat meer op de rollator leunt. En voorzien van zeer goede parkeerremmen, noodzakelijk als u op de rollator wil gaan zitten. De rem is eenvoudig te activeren aan beide kanten. En achter het wiel zit het remsysteem. Dus niet zoals bij veel rollators op het wiel, maar achter het wiel als een soort trommelrem met een zeer hoge remcapaciteit. En omdat hij niet op het wiel remt, ook geen slijtage aan de banden. Op de parkeerrem veilig om op de rollator plaats te nemen en even uit te rusten. Verder is de Ronator natuurlijk uitgerust met een in hoogte verstelbaar systeem. Voor gebruikers van onder de 155 cm lengte tot 195 cm lengte zullen achter de flex een comfortabele hoogte van de handgrepen kunnen vinden. Ze eenvoudig door het ontgrendelen en de hoogte, naar wens, lager of hoger in te stellen. En natuurlijk veilig. Te vergrendelen. Als rollator is de flex ook eenvoudig op te vouwen. Het ontgrendelen van de bovenbeugel en eenvoudig trekken aan de zitting en de rollator vouwt op. Vergrendelt tevens ook, dus met weer trekken aan de zitting ontgrendelt het systeem en kunt u de rollator weer keurig uitvouwen. Aandrukken aan de zitting. En de beugel weer vergrendelen en is de rollator weer klaar voor gebruik. En met een gewicht van 6,9 kilo ook zeer licht om eenvoudig achterin een auto of in het openbaar vervoer mee te kunnen nemen. Maar natuurlijk ook te gebruiken als boodschappenwagen. Hiervoor kan eenvoudig de hendel naar boven gesteld worden. En weer vergrendeld. Kan deze ook naar beneden gezet worden. Voor een comfortabele hoogte. En is de flex klaar om te gebruiken als boodschappenwagen. De remmen kunnen geactiveerd blijven. Als u bijvoorbeeld de boodschappen in de flex wil doen. Dan blijft u keurig staan. Of de remmen vrijgeven. En u kunt perfect rijden. Tevens vanwege de vier wielen blijft u een comfortabele ondersteuning houden aan de flex. Als boodschappenwagen natuurlijk belangrijk dat die ook veel boodschappen mee kan nemen. Een zeer royale tas met een flap die er helemaal overheen gaat, zodat ook in slechte weersomstandigheden of in regen uw boodschappen droog overkomen. Voorzien van een binnentas, zodat u uw boodschappen zeer eenvoudig uit de tas kunt halen en mee naar binnen kunt nemen. En natuurlijk is de tas ook weer eenvoudig in de flex op te bergen. De flap erover. De rits dicht. En u bent klaar om met uw boodschappen naar huis te rijden. Dus zoekt u een zeer hoogwaardige rollator of een zeer hoogwaardige boodschappenwagen dan vindt u beide terug in de rollator boodschappenwagen Flex. Gaat u over tot de aanschaf van de Flex, dan wens ik u daar heel veel plezier mee en hoop ik spoedig bij Tomzorg terug te mogen zien. Heel hartelijk dank.